Hey mensen, David Eijk heeft gewonnen, politiek Nederland en Europa hebben verloren. Wie is David Eijk en waarom zou hij alsnog Nederland in mogen komen? Nou, David Eijk is een uh, schrijver, een activist en een zogenoemde kapotdenker. Hij is een voormalig professioneel voetbalspeler en BBC sportverslaggever. Uh, en hij was ook woordvoerder, nationaal woordvoerder van de Green Party, in Engeland natuurlijk. Uh, in 1991 noemde hij zichzelf de Son of God, naar de Green Party afstand van hem nam. En in 1990 uh, is hij zich fulltime gaan bezighouden in het onderzoeken van wat en wie deze wereld werkelijk beheersen en regeren. Uh, in 1992 begon hij te vertellen dat de wereld geregeerd wordt... De machtige elite, wat in principe ook zo is. Wat ook zo is. Uh, in een boek die hij schreef in 1999 vertelde hij dat sinds de oudheid van de mens uh, we de geregeerd worden en werden, en nog steeds worden, door de Anunnaki ook wel reptilians genoemd. Ze zouden bloed drinken van blondharige kinderen met blauwe ogen, uh, de Anunnaki. Ook wel reptiliëns zouden vrouwen hebben bevrucht om een nieuwe soort rast uh, tussen mens en reptielachtige uh, te maken. Wat ook wel koelbloedige hybrides genoemd kan worden. De, deze hybrides hebben essentiële genetische kenmerken en verenigen zich in een broederschap genoemd. Uh, de broederschap van de slang met daarin onder meer deze naam. Uh, George W. Bush. Junior dus George H.W. Bush Senior, Queen Elizabeth II, Chris Christopherson, Prinses Beatrix Nederlander, Bill and Hillary Clinton, Dick Cheney, Frank Sinatra, Winston Churchill, Al Gore en Tony Blair. Deze nakomelingen, eh, tenminste de nakomelingen van deze genoemde namen, zouden er voor de buitenwereld normaal uitzien, maar achter gesloten deuren zouden ze een lectuurachtige vorm aannemen. Uh, volgens Eick ze een, uh, zitten ze in geheime genootschappen genoemd de Templiniers en de Illuminati. Critici zeggen dat David Eijk antisemitisch is, omdat hij gelooft in de Tidians en in andere theorieën en uh, aan de hand van de dingen wat hij in zijn boeken heeft beschreven. Zelf ontkent David Eijk antisemitisch te zijn en uh, in een tv-interview met Henry Riddos in 2018 uh, vertelt hij uh, dat de Joden geen bijzondere plaats toedient in zijn wereldcomplot. En dat David uh, Eick dus zegt dat racisme uh, dat hij dat voor en het in welke ras dan ook identificeert. Dus de Rattiniërs. Dan nu een stukje van David Eick die in Nederland zou komen en hoe dat tot stand is gekomen. In 2021 was Eick. Via een vierde verbinding te zien bij lijst 30. Dat is de politieke partij van toen de tijd uh, Willem Engel. In 2022 bleken de denkbeelden van Eick een inspiratiebron te zijn uh, voor de Nederlandse, Nederlandse politicus Thierry Baudet van Forum voor Democratie. En ik lees dit voor vanaf Wikipedia, dus dat zijn niet allemaal mijn woorden al gezegd. Uh, op 3 november 2022 uh, ontzegde het kabinet dus. De toegang tot Nederland, ook mocht hij twee jaar lang het Schengengebied niet inkomen. Omdat, hij fysieke, omdat zijn fysieke aanwezigheid kon leiden tot heftige demonstraties. Hij was uitgenodigd om te spreken tijdens de demonstratie van Samen voor Nederland, een samenwerkingsverband van onder andere Vorm van Democratie, Pires Waarheid, Nederland en Nederland in Verzet. En dat in Amsterdam. Maar nu zegt Jan Brouwer dit. Dat is een hoogleraar recht en samenleving aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Dit gaat geen ene rechter onder deze feiten accepteren. In een brief die hij heeft ontvangen van de immigratie- en Naturalisatiedienst stond in het kort dat uh, zijn komst zou leiden tot confrontatie tussen demonstranten en tegendemonstranten. Uh, en zou leiden tot verstoring van de openbare orde. Maar Jan Brouwer zegt dat het nog altijd geen reden is tot weigering als er voldoende politie op de been is en die dan de veiligheid kan waarborgen. Dus het kabinet zit hier in fout. Al dus Jan, het is heilig om te openbaren. Nee, het is heilig om je gevoelens en gedachten te openbaren. Daarbij wordt ook irritatie opwekken, shockeren, onrustzaaien. ...oproepen tot verzet, etc. Alles is vrijheid van meningsuiting. En die waarheid wordt David Eijk nu ontzegd, omdat de politiek in principe bang is om hem binnen te laten. De kabinet. Waarom zou hij niet mogen spreken? Omdat er wat opstotjes kunnen komen waarbij de politie zou kunnen ingrijpen. Er gebeurt wel eens vaker dat de politie ingrijpt als er opstotjes komen. Het had er in principe ge gemogen, maar misschien komt het te dichtbij. De kans is dus groot dat uh, David eigenlijk alsnog in Nederland zou mogen komen. Maar wat ik uh, heb begrepen, niet van David eigenlijk zelf, maar wat hij heeft ook geschreven uh, op zijn Instagram en heeft gepost, is dat hij uh, een video zou opnemen die zondag zal worden getoond bij de demonstratie van Samen voor Nederland. Dus hij zou niet meer fysiek. Uh, in Nederland komen. In ieder geval niet op dit moment. Hij zou er wel kunnen aanvechten. Maar dat zou hij dan echt zelf moeten doen. En dan zou hij naar de rechter moeten stappen. En al die procedures moeten doornemen. En dan zou blijken volgens Jan Brouwer. Dat hij alsnog wel in Nederland mag komen. En dat het kabinet dus fout zit. Uh, nou, David Eikhoel komt dus niet in Nederland. Tenminste wat er op dit moment bekend is. Hij kan morgen nog van gedacht, gedachten veranderen. En als hij dan een snel rechtszaak start. En ze geven hem gelijk, dan zou hij zonder er alsnog bij kunnen zijn. We gaan het ieder geval zien. Als er dingen betreft het onderwerp naar boven komen. En dan bedoel ik daarmee dat hij alsnog zou komen. Of als er andere bijzonderheden plaatsvinden tijdens deze demonstratie. Uh, waarvan ik denk dat ik een video zou moeten maken. Dan zou ik een video maken. Dankjewel voor het kijken. Een fijn weekend gewenst. En tot de volgende video. Doei!